Ik ben de hele dag opgesloten in mijn kamer vandaag, omdat ik mijn scriptie moest afwerken. En plots, ik <laughs> en plots, ik doe het raam open en ik zie dit. Yo, hoe insane is de lucht? What? Lucas, gaat ervoor. Lucas, Oletje. Get it. Boys. Oh, een beetje te veel wind. Ik ga me achter de een muurtje stellen. 30% van mijn kijkers zijn oh. maar vrouwen. Hoezo? Bij deze, een compilatie van Timothy Chalamet. Women pull the fuck up. Ze kennen mij niet, ze kennen mij niet. Black com, black in de nog op mijn keys. Zonder ID, zonder ID masker op met het als op mij. Je kunt het een beetje veel verzeiken. Voor die ze maar dat is die life. Het is een stink, dan is die van mij. Ze kennen mij niet, ze kennen mij niet. Black com, black in de nog op mijn keys. Zonder ID, zonder ID masker op met het als op mij. Je kunt het een beetje veel verzeiken. Voor die ze maar dat is die life. Het is een stink, dan is die van mij. Ja wow, yeah. ja, chop hem, chop <laughs> hem! Favorite store of 9800? Ring, Call. Het is toch elke week afwachten of dat een hot or a not drop is. Koele zomerhempjes. Letterlijk echt alleen maar hempjes. Dat blijft gaan. Ik lieg wel echt niet als ik zeg dat gewoon de helft van mijn kleren van de thriftstore zijn. <middels> Helaas, de drop van deze week, zoals de joepie het vroeger zou zeggen, is een noot. nope. Er zijn alleen maar hempjes. En dat is niet het stuk waar dat er alleen maar hempjes hangen. Er zijn gewoon echt alleen maar hempjes. Straks gaan we de park hitten want uh, er had iemand vorige keer in de reacties achtergelaten om een game of skate te doen. Rune, ik ga je pakken man, ik ga je pakken. Better watch out. Het is nu twee uur en hij heeft mijn bericht gestuurd dat hij binnenkort is. Ik pak u man, ik pak u echt. Beam. BIM! BIM! Fucking clean. Niet voor leven van een kijken hè. Haha! Rune. Hunnen ga je bakken man. Ga je bakken. Better watch shell. Ah. Goed skate man. Nee, echt legit. Heb ik yes, mij zwaar ingemaakt? Good guy. Ik ben naar de zak. How are you? Ja, ik heb gedaan, hè? Fuck, niet waar, Een bitch is op een dek, want ik lijk op een Porno kijken, kijken, doe ik in de video. Doe ik in Shout out naar Pino. Ik op in Rome met één fles Om het fiets zijn bitch. je dat is echt nice, was dat was lekker man. Laat het groeien en weet zeker dat geen baby's maken. Maar ik hou van vrouwen want ik ben een feminist. Je kan je aankrullen met een dik als een baby. Ik Ik zwak Jij poelt op mijn zeven vingers als een handgemaakte. Ik stink naar nee. Ik blijf op. Alle boy, get it. Ah niet meer. Heb deze treflip van de grote gap op het skatepark landen? We zullen het zien in de volgende lol. Maar de gap is natuurlijk heel groot en kan hem volledig verslinden. Maar ik denk toch dat hij het zal maken. Zie het in de volgende lol. Maar abonneer en like ook en sub en vertel aan al uw vriendjes... Hoe leuk mijn video's zijn. En. Uh...